Het was wel een tijd waarin uh, die medesrechtschap net begonnen was. Hè? En uh, de bestuurders, ja, die moesten echt wennen aan die, uh, aan die nieuwe bestuursvormen. We hebben natuurlijk heel lang hebben die het allemaal alleen zelf voor het zeggen gehad. Maar plotseling moesten ze ook hun beleid uh, verantwoorden naar, uh, naar zijn universiteitsraad toe. Het was ook de tijd dat er wel uh, elke vergadering een motie voor lag om uh, Shell te boycotten. Toen al, maar het was ook altijd wel zo dat... Uh, ja, na afloop uh, we met z'n allen naar het Dorsighert uh, toe gingen. En uh, dat ja, uh, eigenlijk daar de, de strijd bij al meestal wel weer uh, begraven werd. Wat erg leuk is en uh, bijzonder is aan Tilburg, is dat je als student ook wekelijks vergadert met universiteitsbestuurders. En dat zij ook allebei plaatsnemen in de commissievergaderingen. En universiteitsraad zelf. Dus het contact was heel erg goed en we konden bij wijze van zo binnenlopen, bij wijze op kantoor, het initiatief buiten de universiteitsraad indienen. En dat vond ik heel erg prettig en ook heel erg leerzaam. Het enige wat me nog een beetje voor de geest staat is dat we ooit ook eens. Vanuit die fractie van de Uraad initiatief hebben genomen om een muurschildering aan te brengen naast de, de, de ingang van de universiteit. Dat was in de tijd dat, uh, dat de regering in, uh, in Chili dus um, aan boekverbandingen deed. En dat is zo haaks op waar, waar de universiteit mee bezig is dat we het een goed idee vonden om daar aandacht aan te besteden en dan via zo'n muurschildering dat ook, ook te laten blijken. Waar ik ook heel erg trots op ben en mijn hele bestuur heel erg trots op is, is het feit dat we in ons jaar ervoor gezorgd hebben dat de sportkantine in Tilburg kwam bij de sportvelden. En uh, ik denk dat alle studenten, sportstudenten, sportverenigingen hier nog steeds heel veel profijt van hebben. De Universiteitsraad als uh besluitorgaan als bestuursorgaan verdween en werd een medezeggenschapsorgaan uh, en daarmee dus een heel stuk krachtelozer. Ik heb me daar heftig tegen verzet. Samen met het college van bestuur hebben we toen een proces op gang gezet en daarbij hebben we het uh, het goede van uh, dat systeem proberen te behouden en het uh, slechte namelijk de geweldige bureaucratisering die ermee gepaard ging ...om dit tot een minimum te beperken. En dat werkte echt als een trein. Dat ik natuurlijk door lid te zijn van de Universiteitsraad natuurlijk ook um, inzicht kreeg... In, um, ...in de bestuurlijke processen en wat daar speelde. Dat hielp me omdat ik dus uh, dan ook beter als decaan op, op dat... Uh, ...in relatie met dat centrale bestuur kon functioneren. Ik begreep beter hoe, daar, hoe de hoe de zaken daar, uh, daar georganiseerd waren. Om op die leeftijd al uh, aan te mogen schuiven uh, bij nou ja, het dagelijks bestuur van zo'n grote organisatie als de universiteit, dat was natuurlijk een enorme uh, leerschool uh, voor mij en ja, het zorgde er dus wel voor dat ik een, een vliegende start maakte in uh, ja, de kennis van het, uh, het besturen en managen van een uh, grote organisatie. Ik heb geleerd om uh, vooruit te kijken, ik heb geleerd om uh, strategisch te leren denken, uh, ik heb uh, uh, geleerd om uh, je vast te houden aan uh, waarden die, uh, die je belangrijk vindt en die je als, als gemeenschap uh, belangrijk vindt, omdat die zo richtinggevend zijn dat uh, ja, dat dan bijna de rest uh, vanzelf gaat. Je komt al wel barrières tegen uiteraard, maar als je een heldere visie hebt, en een heldere strategie, dan, dan, dan heb je de oorlog eigenlijk al een beetje gewonnen. Dat je in zo'n universiteitsraad gewoon discussies voert over de visie en de, en de belangrijke strategische vragen waar de universiteit voor staat. En je niet, niet laat verzanden in allerlei discussies over details. Um, omdat dat eigenlijk, zou ik zeggen, zonde van de tijd is. Er, is, er zijn zulke belangrijke vragen waar een, uh, een antwoord op geformuleerd moet worden. Vanuit een visie dat het uiteindelijk om, om de instelling gaat waar iedereen belang bij heeft. En niet vanuit een pure, um, uh, vanuit een belangenbehartiging van een bepaalde geleding of iets. Geniet er vooral van. Het klinkt heel erg cliché, maar het jaar vliegt voorbij. Er zijn zo ontzettend veel dingen die je kunt doen. Je bouwt een geweldig netwerk op. Geniet daarvan. Want ik denk dat je nooit meer deze kans krijgt om zo ontzettend veel mensen te ontmoeten in één jaar en zoveel uitdagingen aan te gaan in één jaar. Ja, ga ervoor!